Doe dit onderzoek samen, prima te schappen. Ze hebben allemaal stappen onderzoek gedaan. En te proberen ze van samen te printen. Dat zelf ook overzicht. hebt. hebben is als kans vrijgegeven dat ik een deel antwoord kan geven. Hierzo. Ja. Ja, we hadden het onderzoek graag in 2018 al uitgevoerd. Dan hadden we hadden het dit jaar heel efficiënt al kunnen toepassen. Maar goed, we zitten nu in 2020, al helemaal een bijzonder jaar. En ik zit echt met spanning te wachten op de resultaten die uit het onderzoek komen. Welkom bij dit overleg. ...voor Sofia wordt er getolkt. Misschien wel het belangrijkste, waar ik zo meteen mee start, is van hoe loopt het nu met de monitoring? Achterin volgens Bart en daarna Yvette zullen laten zien hoe het allemaal gaat met de instrumenten, het monitoren ervan, de beelden ervan. Ik ben Sophia Leijendijk. Ik ben Ik ben Sofia Leijendijk. Ik ben beleidsmedewerker, monitoring, water en advies. We staan hier bij de locatie waar sinds 2018 metingen worden gedaan. En sinds 2020 hebben we hier ook nog meer metingen die plaatsvinden. Jij sleutel? We kunnen hem gewoon even openmaken en dan wat erin kijken. We meten de freatische waterstand. En dat doen we door middel van meetbuizen. En we hebben bodemvochtsensoren en waterspanningsmeters. En al die informatie uh, wordt uh, weer aan elkaar gekoppeld. En dit is eigenlijk een beetje een ruimtelijk perspectief. Dus hier heb je ook weer de helmslootkade, hier heb je de duifpolder. Verder hier onderin zie je ook uh, het neerslagverloop. En dan kan je een beetje zien van, nou, dus dit was een beetje de natte periode. En dan zie je dus hoe die grondwaterstand weer wegzakt. En, en deze buitjes in, uh, in april eigenlijk, die doen, die doen heel weinig met de grondwaterstand. Dus dat is ook wel weer. Uh, die, reageer, die grondwaterstand reageert er nauwelijks meer op. En dat is eigenlijk omdat het water wat dan valt, dat gaat niet meer naar. Nou, dat komt niet meer bij de grondwater, maar dat blijft gewoon hangen in die onverzaagde zone. Nou, over het satellietdeel van, uh, van het onderzoek. Wat ik met jullie wil kort doorlopen, is uh, hoe dat eigenlijk werkt, zo'n satelliet. Hoe je uit een optische satelliet de droogte kunt uh, meten, of schatten is een beter woord. Dan ga ik bijvoorbeeld eens dus naar die duifpolder. Daar was Oscar vanmorgen. En daar kan ik eigenlijk uh, hetzelfde doen. Ik kan uh, transparant maken, ik kan door de beelden heen lopen. Dit is het beeld van 30 mei, 25 mei. Ja. Het doel van de satellietmetingen is om de bodemvochtinformatie vanuit de satelliet te koppelen. Met de bodemvochtmeters die hier staan en de metingen die hier gebeuren. En de, de, de metingen die hier gebeuren zitten precies in één pixel. Het is nu zo droog dat we de resultaten meteen kunnen gebruiken. We hebben net een scheur gezien. Uh, dat is ongeveer 6 meter lang, uh, 60 centimeter diep. Die is twee weken geleden al door de inspecteurs opgemerkt en gelijk de week daarna is die gerepareerd door er bentonietklei in te stoppen en de bovenste 10 centimeter met groene klei af te vullen. Ik kan je voorstellen als we 200 kilometer dijk moeten inspecteren, dat, zoals dat nu ongeveer het geval is met de droogte waar we nu in zitten, dat je het liefst daar doet op de plekken waar de dijken ook daadwerkelijk droog zijn. En daarom is dit onderzoek zo belangrijk. Dat we de juiste dingen doen op de juiste plek, op het juiste moment. Uh, Sophia, jij staat uh, als volgende. Heb jij nog iets voor de rondvraag? Ja, ja, het is leuk om te zien. Het ziet heel goed uit. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Dus hoe die satellietbeelden ook vooral verkoop gaan worden.